De universiteit moet niet een plek zijn waar je alleen maar je specialiseert, een vakidioot wordt... ...maar waar je als mens groeit tijdens je studietijd. En het pas wil daar zeker ruimte voor bieden. Ik ben hier terecht gekomen omdat ik iets meer wilde dan slechts studeren en deadlines halen. Voor mij is Maranatha een tweede thuis waar ik oude vrienden weer opnieuw zie en nieuwe vrienden leer kennen. I'm not a Catholic. Hi, Mihail said I'm just a open-minded person. I think it's not only a church for me. It's more like a warm place to have a free conversation without any barriers. Het is een plek waar je andere mensen met, met andere perspectieven, andere point of view. van views. is voor een groter dan een huiskamer waar je gewoon langs kunt komen. Iedereen kan hier gewoon aankloppen of ze nou gelovig zijn of niet gelovig. Er komen hier meerdere mensen per dag die even willen praten of die gewoon even aankomen waaien. En er zijn studenten die komen op het alleen in het weekend. Er zijn studenten die komen alleen door de week. Er zijn studenten die ook alleen maar met mij uh, regelmatig komen praten. Zeg maar, en verder met niets meedoen. Dat kan ook allemaal. Het idee is dat het hier een, een open huis is voor mensen van allerlei verschillende studies en van allerlei verschillende landen. You can come here anytime you want. Je krijgt hier dus ook heel veel mee van uh, alle andere culturen. Zeg maar. Mensen met wie je anders normaal niet zo makkelijk in gesprek komt, komen hier aan tafel zitten. Dus dat is wel heel leuk. Je kunt hier ook studeren. Je kunt altijd hier komen. Ze geven je een bibliotheek om te gebruiken. We, we, we doen ook excursions. We gaan naar Amsterdam. In De zomer hebben we fietstochten. Ga het gaat niet eens zozeer per se om wat je dan wil altijd iets moois bekijken, maar als je naar iets moois toe gaat samen, daar leer je van. Je hebt ook meer sociale activiteiten. Dus je kunt veel dingen doen en altijd iets vinden dat je goed vindt. Ik mag Maranatta-evening heel erg. We hebben een together samen. En na de we kijken we soms een sometimes soms some muziek. En als je dat dan samen doet, dat in één keer zeg maar, je een nieuwe, ja, een nieuwe interesse wakker maakt. De studie is een kans om je te ontwikkelen als persoon. En wordt ook de universiteit wordt dat bevorderd. En ook dat je dus op een plek hebt als je dat zou willen, waar je kunt afvragen, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Nou, dat, dat hoort bij onze universiteit. Ik ben van harte uitgenodigd om te komen kijken.